vlogt wel kijkers ik ben Mirjam ja, en ik vind het leuk dat jij weer kijkt naar een nieuwe video en ik sta weer in de kitchen nou je hebt gezien hoe soepel dat dat snijden ging en dit is gewoon al gesneden want ik maak het mezelf makkelijk deze keer en uh, ja als je geen idee hebt waar ik het over heb moet je even uh, die video bekijken want daar heb ik ruzie met uh, de snijplank, het mes en de groenten. Nu gaan we jam maken. Ja, lekker weer over de grens. Zo, dus dit is lekker al gesneden. Hoef ik jullie niet te laten zien hoe ik dat doe? Alhoewel leed van maken is natuurlijk uh, altijd leuk. Maar goed, deze keer niet. Ik... Spaar jullie en mezelf. Maar uh, het wordt dus kipsejam. Thaise kipsejam zelfs. Ik heb het al uh, een paar keer eerder gemaakt. Maar het was even geleden. Dus we gaan het gewoon weer even doen. Maar dan ook samen met jullie. Gezellig. Wat zit er in dit doosje allemaal? Rijstmix En de sausmix. En de cashewnoten, maar ja, dat is altijd zo weinig. Ik doe altijd een extra bakje. En dan staat het recept hierin. Koot de rijstmix. Nou, uh, vind ik deze rijst misschien niet zo heel erg lekker. Ja, ik ga deze rijst doen, maar dan ook een beetje met de gewone rijst. Meng ik dat. De rijst moeten koken, dat weet we natuurlijk allemaal. Ik doe er een klein beetje gewoon erbij. Oh. Dat is misschien met deze kant makkelijker. Gewoon omdat wij pinda's zijn en van rijst houden. Oh. en ik moet hem weer even aanvullen. Ik. Dan uh, was ik dit altijd eventjes. Want dat haalt een beetje de, ja, een soort van beschermen, oh ja, dat haalt ook wel een beetje de kruiden eraf, zie ik nu, maar dat hoeft voor mij toch niet, die kruiden. Ik ben nu met de, mijn nieuwe Samsung telefoon dus aan het filmen. Het voordeel van dat is dat uh, deze telefoon een wide angle heeft. Maar jullie zien dus nu eigenlijk meer van de keuken dan met mijn vorige telefoon. En dat is prettig, dus dat is een pluspunt. Maar ik heb ook een aantal minpunten, want de aansluiting is glad. En ik heb geen, ik heb nu geen aansluiting meer voor een extra microfoon. Of extra licht. Dat, die zit er gewoon niet op, dus ik moet dat met een ander stekkertje doen of zo Of de extra... Microfoons die ik had gekocht, die kan ik nu dus niet meer gebruiken. Hmm. Beetje jammer. Dan hebben ze vast wel weer iets gezonder want je moet gewoon kunnen beuren. En uh, water. Eén vingekootje water. En dan is het uh, ready to go. Hachikitee. Nou zo sorry. Dus dat staat hier. Kook de rijstmix in ruim water in 8 minuten gaar. Giet af, laat even uitdampen en roer goed op. Nou, daar zijn we. Snij ondertussen de kipfilet. Ah, uh, lekker allemaal. Ga dit in een koekenpan of wok een beetje olie en pak hierin de kipfilet. Ja, natuurlijk. Dan gaan we het even op, hè. Zo. Okay. Hoppakee. Hey, Olie! Uh, daar, uh, daar gebruik ik wokkelie voor. Oftewel wokolie. Uh, deze. Hop, oh, de fik erin. Olie oh, erop. Nou, we pakken ook gelijk even wat extra extra dit. Oh, ik denk dat hoor ik, maar ik had hier eerst weer een speeltje gevonden. Oh, ja, zoals jullie zien heb ik mijn Band Meets Choir shirt aan. Gewoon omdat het een lekker shirt is, maar ik ben ook aan het oefenen voor de online sessie van Band Meets Choir. Uh, ja, oh ja, dat, dat gaat dus het nieuwe jaar. 1 januari komt die online. Dat wordt best leuk. Denk ik. Ja, het is natuurlijk allemaal heel anders dan met z'n allen gezellig zingen. Want met z'n allen zingen is ontzettend therapeutisch en ik mis dat ontzettend. Oh, en ik moet opschieten wat mijn Het Is ook een plek te die? Ik mis dat echt verschrikkelijk, jongens. Het is niet anders. Maar, nou ja, ik zeg het al zo makkelijk, het is niet anders, maar ik heb het er echt moeilijk mee. Ik kan jullie vertellen, ik heb het een beetje moeilijk mee. Ik ben er zo klaar mee, maar daar ben ik echt niet de enige, is, dat weet ik. Maar, eh. Nee. We gaan het er niet meer over hebben, we gaan gewoon lekker koken. Want lekker eten doen. Dus goed, Voor mij in ieder geval. Nou, dit gaan we dus even bakken. Ik heb nu dus geen uh, externe uh, microfoon erop zitten. Dus ik hoop dat jullie me kunnen horen met dat gesis hier. Nou, dit roer kappen wij dus. Totdat het lekker gaan bruin is. 350 oh ja, ml mm water heb ik nog nodig. Ga nou eens even opzij. Even. Hier. Mijn moeder heeft van de week ook lamsvlees gebracht. Ik weet niet of jullie dat ooit gegeten hebben. Dan ben ik echt benieuwd hoe je dat vond. Want nou, wij zijn er dus zo vreselijk gek op. We kunnen het eigenlijk wel als ontbijt, als lunch en als avondeten en als tussendoortje. We kunnen het eigenlijk altijd wel eten. Het is echt vreselijk lekker. Ja, daar mag je me voor wakker maken. Dus er zijn weinig dingen waar je me voor wakker mag maken, maar daar mag je me voor wakker maken. Ja, doe maar lekker zakken dan. Ook. Ja. Ik ben eigenlijk benieuwd hoe jullie je kerst gaan doorbrengen. Wat gaan jullie doen? Ik bedoel, uh, ja, weet je wat? Ga je eten? Ga je het halen? Ga je bestellen? Ga je zelf maken? Uh, ja, wat? Zijn we nou klaar eigenlijk als we iets online willen bestellen? Ik weet het niet. Mijn moeder komt wel op de ziekte. Alleen mijn moeder. Nou ja, dus mijn moeder en ik en mijn zoon zijn hier. Ik kan ook een eigen chef inhuren. Dat vind ik ook wel heel cool, maar volgens mij ben ik er dan nu een, een beetje laat mee. Nou, dan gaan we de route erbij gooien. Jawel! <lacht> Daar heeft iemand anders zich nou op opgesloten. Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat ze grote machines machine hebben. Maar, zit het idee. Kijk nou hoe makkelijk. Oh, oh. zijn nog hele grote stukken. Dat vind ik nooit zo leuk. Die namen dit niet leuk, hoor. Ja, dat is het nadeel, hè. Nou, daar gaan jullie. Omroeren die handel. Ja, daarna kan je wel zien dat het machinaal gedaan wordt. Sommige stukken zijn echt allemaal te groot. Ik vind dat dan altijd zo... N... Lekker kleurrijk uitzien. En ik doe daar nog extra knop doorheen. een beetje verder. Oh lekker hoor. En ik wil die malen. En we roeren ons helemaal stuk. want het is natuurlijk roerbakken. Hoe gaat het? Oi, oi, oi, oi, oi, oi. Ja, dat gaat goed. Dan pakken wij nu de saus. Mee. Dus, het water gaat het erin. Wat een rust. Jeetje, wat een hele hè? En de sausmix gaat erin. Thaise kipse Nou, ik denk niet... Ik denk dat het verreweg van Thaise gaat smaken. Maar... Ik heb wel eens Thaise gegeten eigenlijk. Volgens mij wel. Heb jij wel eens Thaise gegeten? Laat me even weten hoe het was. En waar hij dat gegeten hebt. Volgens mij is Thaise eten altijd uh, erg pittig. Ik kan me nog wel herinneren dat ik dat iemand heb horen zeggen. Maar... Deze zet ik uit. Nou, zo snel is het klaar, jongens. Als je alles al en gesneden en lekker voorbereid hebt. Een grote bonken ertussen hoor. Dat vind ik niet zo fijn. Dan kan je toch merken dat het niet met liefde gesneden is. Hè? Dat is gewoon uh... met kilo's tegelijk. Gaan we door de machine. En nu wordt de saus wat dikker het is echt heel lekker, ik, uh, het is echt lang geleden dat ik dit gegeten heb dus ik zag het staan en ik denk ja dat gaat hem weer worden ook omdat ik uh, cashewnoten zo heel erg lekker vind die gaan we ook Kijk, zie je, dat is qua verhouding is dit hele kleine zakje dat is niet zoveel dus, dan koop ik altijd een beetje bij. En neem ik ongezouten, want er zit zelf al uh, zout genoeg in het gerecht zelf. En dan uh... mm. kijk! Dan hoef je niet van de ene cashewnoot naar de andere cashewnoot te fietsen in je gerecht. Dan uh, komt je bij elke millimeter wel een cashewnoot tegen. Nou, die bakken we dus een beetje mee. Althans bakken, ja. Oh, oh. Dat wordt smikkelen en smullen zo. Uh, Dit is dus klaar en ik heb een beetje rijst in een schaaltje gedaan. We eten tegenwoordig ook heel vaak uit een schaaltje, ja, dat is gewoon fijn, hè? zeker als je het op schoot houdt. Natuurlijk is dat niet heel erg handig altijd, op schoot, maar ja, hier hoef je niks mee te snijden of wat dan ook. Dus, en dan is dit het eindresultaat. En het is uh, binnen no time klaar. Dus ik ga nu lekker eten. Vond jullie deze video nou leuk? Doe even een duimpje omhoog. Vond je er geen klap aan? Dan mag je gewoon lekker een duimpje naar beneden doen. Kan me geen reet schelen. Vergeet niet te abonneren. En dan klik je nou. Je weet de hele riddle wel. Maar uh, ik vond het echt leuk dat je keek. En helemaal tot het einde ben gebleven. Zie ik jullie graag op de volgende video. Toedels! Oh, jullie zijn er nog. Laat me nou even rustig eten. Fijne weekend. Doei!